In deze video laat ik zien hoe je de Class Insights app als tabblad kunt toevoegen in je klassenteam. Als je een tabblad wilt toevoegen in een team, dan kies je bovenaan bij de tabbladen voor de plus. De Class Insights app staat hier bij de apps die je kunt toevoegen. De Insights app geeft je inzicht in het gebruik van je team en je kunt bijvoorbeeld van je studenten zien wat ze doen in het team... Of ze opdrachten op tijd inleveren en hoe snel jouw feedback is. Als je de Insights app wilt toevoegen, dan klik je hier op Insights en je kiest toevoegen. Vervolgens kun je er nog voor kiezen om dit vinkje hier uit te zetten, anders komt er namelijk ook een bericht in het kanaal te staan dat dit tabblad is toegevoegd. Dat vink ik nu even uit en ik kies. Opslaan. De Insights tab is nu toegevoegd. Je ziet op dit moment nog geen activiteit, maar vanaf dit moment zal die dat gaan meten en kun je over verschillende gegevens hier inzicht krijgen.